Nou, nog eentje dan. Maar deze is weer voor de verkoop. Te koop komt te staan deze. Lima. Uh, mat 54. Was digitaal. Is nu analoog. Maar heeft nog wel hele mooie front sluitverlichting. In Lilliput. Uh, wederom een 6400. Maar dit keer met maar één motor. Uh, digitaal voorbereid kan zo een decoder in. Deze twee Lima's. Ja, rijden gewoon. Moeten een keer schoongemaakt worden. Een Belgische spoorwegen, uh, locomotief uh, 1186, uh, ook van Lima met een Simoba kortkoppeling aan één kant en geen koppeling aan de andere kant. Is uh, ook van digitaal naar analoog gebracht. Maar doet het verder prima. Deze mooie 1200. Samen met een heleboel NS-rijtuigen uit hetzelfde tijdperk. Samen met ook een restauratierijtuig. En verschillende eerste- en tweede klas rijtuigen. Dan zijn er nog enkele Duitse. Rijtuigen van Lima, die gaan ook weg. Ik bedoel, dit is pas opruimen. Deze twee, Trans-Europa Express en een uh, Hupac uh, uh, SBB CFF. FFS, slaaprijtuig. Ze kunnen maar net ontbreken in je collectie. Ze zijn in ieder geval van mij in mijn collectie te veel. Dan is er nog deze bak hommel. Ik hou altijd van bakkenhommel. Um, typische Fleisman-loks. Groot, klein. Um, dingetje nog in doosjes. Ja. Geen idee. Verder staat er nog te koop een rol. Kleine Pico-lok. Deze Lilliput. Deze gaat uh, bij de bakrommel. Net als deze, denk ik. Dit is de uh, Ludmilla van uh, een oude versie, in ieder geval. Uh, zo. Een Deutsche Banen 443-043 uh, heeft en gaat ook weg. En als laatste deze Reli Unlock. En deze Reli heeft. Laat ik even wat dingen opruimen, dan kan ik het laten zien. Zo, deze Radeon Lock heeft twee werkende pantografen. Eén pantograaf die een beetje werkt. En één pantograaf die uh, helemaal niets doet, dat is de andere hier. Hij... Zo, terug... Had een buffer die ontbrak en daar zit een vervangend exemplaar op. Dus um, hij is zo goed als nieuw. Maar toch verkoop ik hem als gebruikt. In ieder geval diepje voor de onderdelen. Analoog digitaal voorbereid, kan heel makkelijk een decoder in. Dus dat is een heleboel. Um, ik denk dat dit wel het grootste deel is. Misschien dat er nog een enkele locomotief links of rechts gaat volgen. Maar... Ik kan nu zeggen, ik heb weer ruimte in de kastjes. Tenminste, als ik dit allemaal verkocht krijg. Bedankt voor het kijken en ik ga nog lekker van mijn vakantie genieten.